In deze derde Git-video gaan we eens kijken naar de tagging- en de logging-mogelijkheden van Git. Bij de logging kunnen we kiezen om een deel van de log te bekijken. Tot nu toe was dat niet nodig, omdat onze log nog volledig op het scherm paste. We hebben dus de mogelijkheid om dat wat in te korten, om stukken van de log te gaan bekijken. En via tagging kunnen we zorgen dat onze uh, commits, onze verschillende versies, een naam krijgen... Tot nu toe hadden we maar één versie die een naam had. Dat was de head, de laatste die we hadden toegevoegd. Maar we kunnen dus ook die tussenliggende commits een naam geven, zodanig dat we niet die hash-waarde moeten gebruiken, want dat is toch niet zo gemakkelijk om die juist te gebruiken. Goed, laten we dus naar de, uh, naar de git bash overstappen, waar dat we al die informatie kunnen gaan, uh, kunnen gaan bekijken. En Ik heb ondertussen wat werk verricht, want... Uh, ik heb nog twee andere, of ik heb nog een derde bestand gemaakt, versie 3.txt. En ik heb meteen ook die versie 2.txt en die versie 3.txt mee opgenomen in de repository. Wanneer ik nu mijn log opvraag, dan ziet u dat ik hier een versie 3 heb en een versie 2. Dat zijn die twee bestanden. Maar, misschien nog belangrijker, al de commits passen niet meer op mijn scherm. En dat kan ik hier beneden zien aan die dubbele punt. Nu, dat wil dus zeggen dat er nog meer commits volgen. En ik kan dus met het pijltje naar beneden kan ik de rest van die commits te zien krijgen. Wanneer u zo'n lijst van logs heeft die te lang is en u ziet zo'n dubbele punt verschijnen, dan kunt u die lijst verlaten met de letter Q. Er op de Q te drukken op uw toetsenbord, dus deze letter, kunt u dan gaan gebruiken om via quit, is dat, om via quit uit uw, uit uw logging te stappen. Nu, er zijn nog wat andere mogelijkheden ook, want er zit wel heel wat informatie binnen in zo'n git log. Hè. Ik heb daar de hashwaarde van de commit, ik heb de naam van de auteur, ik heb de datum en dan de titel. Via git log min, min one line. One line, niet online. Via git log min, min one line kan ik een overzichtje krijgen met een deel van de hashwaarde, eigenlijk het stuk dat ik moet gebruiken, want ik moet niet de volledige hashwaarde intypen, Ik moet een deel intypen dat uniek is. Wel dit is eigenlijk voldoende voor het unieke stuk. En dan krijg ik de titel. En zo kan ik dus veel meer uh, commits op één uh, pagina krijgen. Dus dat kan dan handig zijn wanneer u meer commits heeft. Nu, er zijn nog andere mogelijkheden bij git log. Ik zou kunnen zeggen van, ik ben alleen geïnteresseerd in de laatste twee commits. Git log min min Sorry, min 2. En dan krijg ik maar 2 commits te zien. Dus door min en dan een aantal mee te geven, zeg ik hoeveel commits dat ik wil zien sinds de laatste commit. Ik moet niet noodzakelijk bij de laatste commit beginnen. git log min min skip is gelijk aan 2 min 2. Sla er 2 over, want hier begint mijn commando. Hè. Sla er 2 over, dus die maak versie 3 en die maak versie 2, die zie ik niet. Ik begin ineens bij pas eerste versie aan en laat vertrekkend van die, uh, van die twee, later daar twee zien. Dus via uh, git log min, min skip kunnen we een deel van de uh, lijst te zien krijgen. Nu hebben we het git show commando gezien. En via git show kan ik bijvoorbeeld informatie over de head te zien krijgen. En dus u ziet hier in, uh, in de laatste commit heb ik gewoon mijn bestand versie 3 toegevoegd. Maar alleen voor de het heb ik een naam, voor alle andere moet ik gebruik maken van die, uh, die hashwaarde die hier staat. Dan kan het interessant zijn, ik ga even uh, mijn log nog eens helemaal opvragen. Dan kan het interessant zijn om zo'n commit een naam te geven. Laat ons zeggen dat dit hier, dus deze hier, dat dat eigenlijk mijn, uh, mijn eerste versie was. Wel, git dag, versie 1.0. En dan moet ik mijn, uh, mijn hashwaarde gaan invullen, en dan zie je die 4c enzovoort. En vanaf nu kan ik dus gebruik maken van de naam versie 1.0 om te verwijzen naar die tag versie uh, 4c enzovoort. Dus als ik hier nu een git show uitvoer en ik wil mijn maak eerste versie zien, kan ik gewoon gebruik maken van versie 1.0. En dan krijg ik identiek in dezelfde informatie als daar juist. Ik kan het ook gaan gebruiken voor een git-diff. Git-diff. Um, en dan heb ik hier uh, mijn versie 1.0. Daar hebben we in de vorige video het voor gebruikt. Hè. Maar nu kan ik dus versie 1.0 gebruiken. En ik wil zien waar dat versie 1.txt gewijzigd is. Wat is het verschil tussen versie 1.txt op de disk en versie 1.txt in deze commit? In de commit versie 1.0. Git log, hier zie ik hem staan, versie 1.0. Dus dat zijn nu de twee die ik met elkaar uh, vergeleken heb. Tagnamen moeten uniek zijn. Als ik bijvoorbeeld deze commit. Ik heb mij vergist, hè? Want eigenlijk pas, versie, uh, pas eerste versie aan, dat is mijn echte versie 1.0. Uh, dus ik zou graag de, deze, de tag versie 1.0 willen geven. Git tag versie 1.0, zoals u waarschijnlijk al wel verwacht had. Hè. En dan vul ik hier mijn. Uh, mijn E70A594 in. En dan zegt hij, tag versie 1.0 already exists. Hoe kan ik een tag verplaatsen? Wel door hem eerst te verwijderen. Tag, git tag, min d versie 1.0. En dan kan ik hem terug gaan toevoegen. En als ik nu mijn git log uitvoer, dan zie ik inderdaad dat mijn versie 1.0 tag uh, verplaatst is. Nu, zo'n uh, zo versie tag is handig om, om een bepaalde commit aan te spreken, maar meestal heeft die ook een betekenis. Want meestal wil dat zeggen dat mijn versie pas eerste versie aan, dat dat ook een versie is die in productie is genomen. En als ik mijn... Uh, git show gebruikt bijvoorbeeld, git show versie 1.0, dan zie ik hier een, een melding staan die in feite met die commit te maken heeft. Wat is er in deze commit gebeurd? Maar dat heeft in feite ook niks te maken met wat er hier in die tag is gebeurd. Of wat er in die versie 1 is gebeurd. Het kan interessant zijn om extra informatie mee te geven bij die versie 1. Nu Die tag die ik daar juist gemaakt heb is een zogenaamde lightweight tag. Dat is gewoon een tag die toegevoegd is als naam aan een commit. Ik kan ook een annotated tag gebruiken. Ik ga mijn uh, versie 1.0... Ik ga die een keertje terug opnieuw verwijderen. git tag min d versie 1.0. Op die manier. En ik ga terug opnieuw die tag toevoegen. Dus eigenlijk hetzelfde commando als daar juist. Maar ik ga een message meegeven. En door die message mee te geven maak ik er automatisch een annotated tag van. Een annotate tag maken we eigenlijk aan met min a, maar min m impliceert automatisch min a. Dus via min m ga ik hier een message meegeven, um, versie met weinig features. Op die manier. Wanneer ik nu mijn git show gebruik voor versie 1.0, dan zie ik dat ik hier de message heb die bij de commit hoort, maar hier heb ik de message die bij de tag versie 1.0 hoort. En dat is natuurlijk interessante informatie. En ook niet alleen um, welke, welke message is het, maar ook wie heeft dat gedacht en wanneer is dat gedacht. Dus met andere woorden, wanneer is die versie 1.0 gemaakt. Nu dat ik zo'n um, zo verkorte naam heb, kan ik die natuurlijk ook gaan gebruiken om een, een deel van mijn log te tonen. Dat is een syntax die we nog niet gezien hebben. Git log versie head Laat mij alle commits zien van het tot vlak voor versie 1.0. Als ik mijn volledige log nog een keertje terug opnieuw laat zien, dan zien we hier versie 1.0 was de deze hier. Wat heeft hij daar juist getoond met die v1.0.het? Vertrekkend van het is hij alle commits afgelopen tot vlak voor versie 1.0. Dus zo kan ik ook een reeks gaan aanduiden. Dus niet alleen via min skip, min min skip en min een n, maar ik kan ook die tagnamen gaan gebruiken om dat te doen. Dat kan ook interessant zijn bij een git diff. Want bij git diff kunnen we die syntax ook gaan gebruiken. Wat is er allemaal gewijzigd tussen versie 1.0 en de head? Dan zien we alle wijzigingen. Wat is er gebeurd? Wel in die twee laatste commits. Heb ik uh, versie 3.txt versie uh, toegevoegd. Dat was een leeg bestand. En heb ik ook versie 2.txt toegevoegd. Dat was een bestand met drie regels in. Dus hier zie ik eigenlijk alle wijzigingen die gebeurd zijn tussen het en de commit vlak voor V1.0. Uh, Wat dan ook interessant kan zijn, is dit te combineren met min-min name only. Want dan krijg ik alleen de namen te zien. Welke bestanden zijn allemaal gewijzigd sinds versie 1.0? Dus dat is de betekenis van die punt, punt. Een laatste commando dat ik nog kan laten zien is het describe commando. Het describe commando gaat mij informatie geven over um, hoe lang is het geleden dat er nog iets getacht is. Wat is de laatste tag die is toegevoegd? is maar één tag toegevoegd hier, hè? versie 1.0. Wel, hier zien we dus dat de laatste tag, die is toegevoegd, dat dat versie 1.0 is. Er zijn twee commits tussen die versie 1.0 en de head. En dit is de uh, hashwaarde van de head. Dus dat is de informatie die we in git-describe terugvinden. Wat is er allemaal, of wanneer is er voor de laatste keer een tag ingevuld. En vervolgens ook... Um, hoeveel commits zijn er tussen die tag en de laatste head. Dus describe is altijd ten opzichte van die laatste head. En hier zie ik nog een keertje alle commando's die we hebben bekeken. Via git log hebben we gezien dat we een stukje van een log te zien kunnen krijgen. En dan kan ik ook die punt-punt notatie gaan gebruiken. Via git tag kan ik mijn tags gaan beheren. En dat is hetgeen wat in deze video allemaal aan bod is gekomen.